<laughs> ja. ja, cultuurplatform overvechten uh, okay. en nou, voor sociale cool. buurtmarkt. Uh, over dit onderwerp, uh, over wat je meeneemt. Dan moet ik ja. aan denken van, wat neem je mee als je vakantie gaat? En wij ja. nemen als westerse veilige landen ontzettend veel mee op vakantie, wat niet nodig is. Nou, dit jaar heb ik mijn kinderen gedwongen, en mijn hele gezin, om eh, alles in drie koffertjes te doen. De kleine koffertjes die in de handbagage kunnen. Dat moet erin kunnen. En zoveel hebben we niet en nodig. En wat hebben ze gaan... meegenomen? Wat hebben jullie meegenomen? Want tegen nou, jullie gingen jullie eens vlucht, hè? Maar... Nee, een broek, uh, uh, een paar schone kleren, uh, een nachtlampje, een stufel en... Uh, ook, maar ik merk mijn man had het meest moeite mee, want die is gewend aan veel kleren. Ik, ja. oh, grappig hè. Maar we hebben niet veel kleren, dus het is daar 30 graden. Dus, ja. uh, en, ja. Maar dit vind ik wel leuk dat de man in dit geval meer ja, kleren meeneemt dan... Ja, had het, het meest moeite mee. Ja, ja, ja, ja. En, en ook toiletten, toilet wil altijd heel veel toiletspullen wel meenemen. Ik denk, ja. Waarom? We Tandenborstel, er deze daar ook van alles. En, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Maar het komt wel een goede test. Maar dit is natuurlijk heel wat anders. Dit is nee, niet nee, nee, maar echt. nee, maar je ik vind het... niet wel overmogen pakken. wij kunnen wel overmogen pakken. Nou ja, het is dan... in die zin is het ja. lijkt het wel op elkaar, want je gaat wel ergens naartoe waar je ja. ja, je weet er in zekere zin op vakantie waar je naartoe gaat wat je kan meemaken, maar nog niet alles. Nee, nou, vroeger ging ik met een rugzak, had ik alles in mijn rugzak. Ik heb jarenlang gereisd met een rugzak en dan ja. had ik alles in een kap thuis dan, waar heb ik eigenlijk al die andere spullen voor nodig? Ja, ja, wat ja. Niet nodig. En zo langzamerhand hands ja. dingen toch op, Jij hè? Je hebt een huis vol. Je begrijpt zo niet wat je allemaal huis ja. hebt. Ja, ja, ja, bekend probleem. Ja. En, uh, maar inderdaad, even teruggaan naar dit. Ja. Dit is Harry. Op de sociale buurtmarkt zijn we de interviews aan het vragen, want hier lopen ook veel vluchtelingen natuurlijk. Die ook gewoon een tas mee moesten nemen. Ja. En wat, wat gaat er in jouw tas mee? Ik denk als ik zo hals over kop moet vluchten, dat het gewoon mijn handtas wordt. En wat daar op dat moment in zit. Mag ik hem zien? En, ja, dat is, dat is dus een. Mag, uh, ik, uh, mag ik kijken wat erin zit? Ik wil het niet gaan. helemaal of zo, ja, maar gewoon. Nou, uh, een, een telefoon, een portemonnee, een paspoort, een bankpasje. Ja, hele praktische dingen. En een lippenstift. Een lippenstift! Oh, leuk! En waar staat de lipstift voor? Het zit gewoon in mijn tas. Het zijn gewoon okay. dingen die ik bij me, mee, bij me heb. Ja, ja, ja. Die ja. gaan gewoon mee. Maar ja. omdat ik denk dat als ik halverwege op weg ga, dat ik niet gaan, uit mijn huis geen dingen ga plukken. Ik denk dat de kinderen allebei hun lievelingsknuffel meenemen. Dat het wordt. En dat ik gewoon van wanhoop niet weet wat ik moet zoeken, doordat dus ik maar gewoon ja. wat ik altijd bij me heb met dat... als... Maar eigenlijk ben je al klaar om te vluchten, als ja. het ware. Ik bedoel, ja. Nee, ik moet er niet aan denken, nee. ik hoop niet dat het, ooit, dat het ooit hoeft te gebeuren, maar... Ja, wat zou het meeste verdrietig zijn als je moest vluchten? Wat zou het meeste pijn doen? Het is moeilijk om het in te schatten, maar ik zou uh, de, het het ergste vinden van mijn kinderen om in een onveilige situatie te komen. Ik denk dat het ergste vind, dat we onveilig zijn. Ja, hè? Ja. En, en dan ergens opnieuw beginnen, nou ik denk dat het uiteindelijk ook wel gaat lukken, maar dan zou ik missen de vertrouwdheid van je eigen cultuur, je familie, de vertrouwdheid van de plek waar je opgegroeid bent. Ik denk dat het, dat het ergste is, dat, dat je dat mist.